Welkom terug bij de breakout-sessie over self-sovereign identity. We hadden een paar kleine aanloopprobleempjes, maar als het goed is is dat nu opgelost. Ik hoop dan ook dat je mij kan horen, zo niet laat het even weten in de chat. Deze sessie gaat over self-sovereign identity. Een nieuw concept wat de inlog van eindgebruikers... op een hele andere manier faciliteert dan wat we gewend zijn. Ik zal in deze sessie wat meer uitleggen over self-sovereign identity... ...over de ideeën erachter, over hoe het werkt, wat de gebruiker ervan merkt. Ik zal ook wat meer uitleggen over de technologie die erachter zit... ...en ik zal laten zien wat we bij Surf hebben gedaan... ...en nog aan het doen zijn rondom self-sovereign identity. En ik hoop aan het eind ook van jullie vragen en ook suggesties te krijgen... ...over wat we er nog meer mee zouden moeten doen. Goed, wat is self-sovereign identity? Self-sovereign identity is een nieuwe manier van inloggen... ...waarbij de eindgebruiker centraal staat. Heel belangrijk daarbij is dat de persoonsgegevens alleen door de gebruiker zelf verzameld worden. Je hebt daarvoor autoritieve bronnen nodig, zoals bijvoorbeeld een instelling. Die weet natuurlijk bijvoorbeeld of iemand student is of medewerker, welke cijfers er gehaald zijn. Dat soort informatie kan door de gebruiker opgehaald worden en geplaatst worden in zijn persoonlijke wallet. Die wallet die leeft typisch op een mobiel device. Een dienst kan vervolgens aan een gebruiker vragen om specifieke profielinformatie... ...te leveren op het moment dat die gebruiker toegang wil tot de dienst. Uh, en je kan daarbij denken aan, bewijs maar dat je student bent bijvoorbeeld. Um, de gebruiker kan dan bepalen op basis van de informatie die op dat moment in de wallet zit... ...welke informatie er geleverd wordt uit de wallet... ...en kan heel selectief selecteren wat hij wel en niet gaat leveren. Uh, wat daarbij interessant is, is dat je uh, niet per se uh, alleen maar bijvoorbeeld... ...de instellingen als bronsysteem zou hoeven gebruiken... ...maar je kan ook uh, informatie uit andere bronsystemen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de overheid... ...aan een partij die licenties verkoopt, uh, uh, iets bij de, uh, in, in de zorg. En je zou dus een dienst kunnen hebben die uit verschillende bronsystemen via de wallet... ...onder regie van de eindgebruiker die informatie uh, uh, vraagt van de gebruiker. Hoe werkt het? En ik ga er nu een paar technische termen in gooien. Uh, niet om jullie te verwarren, maar wel omdat in het plaatje wat hierna komt deze ook zo genoemd worden. Je hebt gebruikers, de zogenaamde holder... Ze verzamelen zelf hun identiteitsgegevens, claims heten die in uh, SSE Talk... Um, ...en hebben vervolgens ook direct controle over de vrijgave van die informatie. Deze claims die worden verzameld in wat je een digitale portemonnee zou kunnen noemen, een wallet. En die leeft bij normaliter op een mobiel device. De bronsystemen, de issuers zoals ze heten... Die verstrekken uh, dit soort claims aan gebruikers. En heel vaak zie je dat de gebruiker eerst zal moeten bewijzen dat hij er, uh, wel echt eigenaar is van dat gegeven. Bijvoorbeeld door in te loggen bij het de, bij de bronsysteem. Als een gebruiker vervolgens bijvoorbeeld toegang wil krijgen tot een dienst, vraagt die dienst aan de gebruiker om bewijs te leveren dat ze eigenaar zijn van bepaalde claims. Uh, die dienst heet uh, in Self-Sovereign Identity de Verifier. En een ander belangrijk aspect is dat die dienst vervolgens ook valideert dat deze claims wel echt. ...correct en, en legitiem zijn. Want uh, bedenk dat deze zijn afkomstig uit de wallet. Uh, het zou hypothetisch zou kunnen zijn natuurlijk dat er mee gerommeld is. Uh, Self-sovereign identity biedt een framework waarin die verifier kan vaststellen dat dat niet gebeurd is. En dat framework dat leunt op de zogenaamde registry, een verifiëerbaar gegevensregistry. Dat wordt door alle partijen in, in, het, uh, in het systeem gebruikt om op een betrouwbare manier die informatie uit te wisselen. Self Sovereign Identity stoelt op een aantal uh, internationale open standaarden. Um, en dit is eigenlijk een van de belangrijkste, de Verifiable Credentials standaard... ...die door de W3C ontwikkeld is. En hier zie je eigenlijk uh, de samenhang tussen de verschillende partijen nog een keer in beeld. Je hebt de issuers, um, die geven credentials uit aan een holder. Die slaat dat dus op in zijn wallet, op zijn mobiele device. Op het moment dat de verifier erom vraagt, stuurt de holder, de gebruiker... ...een presentatie van die gegevens, een subset... ...van de gegevens aan de verifier. En vervolgens kan de verifier via de Verifiable Data Registry vaststellen... ...dat die informatie inderdaad correct is... ...dat die issuer gerechtig was om die informatie uit te geven. En um, nou ja, dat soort zaken. Als je dit uh, proces vergelijkt met federatieve login... ...iets wat wij natuurlijk uh, heel erg uh, kennen van uh, SurfConnect, ...dan zie je bovenin federatieve toegang uitgebeeld... ...simpel natuurlijk, uh, de gebruiker... Uh, wil inloggen bij een dienst. De dienst vraagt aan de gebruiker om te bewijzen dat hij bepaalde credentials heeft. Daarvoor gaat de gebruiker naar de instelling. En de instelling is degene die vervolgens de authenticatie en de attributen bij de, bij de leverancier, bij de dienst doet. Um, als je nu daaronder kijkt, dan zie je de uh, flow voor uh, uh, self-sovereign of distributed identity. Daarin haalt de gebruiker zelfstandig informatie op bij de issuer, bij de bron. En op een later moment gebruikt hij die informatie om bij een van de diensten, de verifiers, bepaalde attributen te leveren. Hoe zorgt self Sovereign Identity nou voor vertrouwen? Want ik zei net al, um, er zit een wallet in het midden, er zit een eindgebruiker in het midden. Er is geen directe relatie meer tussen de partij die de informatie uitgeeft, de instelling, en de partij die de informatie ontvangt, de dienst. Um, je moet dus ervoor zorgen dat je dat goed regelt. En daarvoor wordt de centrale registry gebruikt. De registry is eigenlijk de trust anchor van, het hele, van de hele infrastructuur. De registry bepaalt onder andere wie er meedoen in, in het ecosysteem... ...en bepaalt ook welke informatie er uitgewisseld mag worden. Het schema, om het zomaar even te noemen. En je ziet dat er op dit moment een aantal implementaties zijn van die registry. Eén veelgebruikte is een blockchain of een distributed ledger... En bijvoorbeeld het Sovereign Netwerk, daar heb je misschien wel eens een keer van gehoord, gebruikt zo'n soort implementatie. En ook de uh, European uh, Blockchain uh, uh, Service Infrastructure, een Europees project wat kijkt naar uh, blockchains voor self-sovereign identity, doet dat. Maar je zou je ook kunnen voorstellen dat je een centrale Trusted Third Party introduceert. En dit is bijvoorbeeld wat IRMA doet, I Reveal My Attributes. Um, ik zal daar later wat meer over vertellen. In dat geval is SEDN, de Nederlandse registrar voor domeinen, de Trusted Third Party. Over het algemeen gesteld gebruiken alle implementaties PKI, dus certificaten... ...om de versleuteling en het vertrouwen in de uitwisseling van informatie te organiseren. Typisch wordt gecheckt of de publieke key matcht met de bijbehorende private key... ...van bijvoorbeeld een issuer, van een instelling. En verschillende implementaties hebben daarnaast nog additionele maatregelen genomen... om uh, um, nou ja, om, om de transacties nog veiliger te maken. Um, dat gaat een beetje ver om, om die in die technische details te gaan op dit moment. Waarom zou je nou self-sovereign identity willen? Wij, bij SURF vinden het een hele interessante technologie. Ten eerste omdat er directe controle is door de eindgebruiker. En daardoor uh, weet je zeker dat je privacy en databescherming goed kan regelen. Uh, dit is eigenlijk de uh, ultieme privacy by design. Een ander groot voordeel is dat het uh, uh, absolute anonimiteit en herleidbaarheid regelt. Uh, omdat de instelling, de issuer en de verifier niet aan elkaar gekoppeld zijn, is het niet te achterhalen um, uh, wie op welke manier, van wie gegevens heeft gekregen en waarom en wanneer. Um, ook heel belangrijk is dat de authenticatieproces en het verstrekken van attributen nu twee losse, uh, ...functionele elementen zijn geworden en daar kan je gebruik van maken. Je kan dus de ene onafhankelijk van de andere bijvoorbeeld sterker maken. Um, een volgend uh, uh, voordeel is dat, en uh, dat is iets wat met SurfConnect op dit moment best wel lastig is... ...is dat je veel makkelijker in theorie in ieder geval hergebruik van bestaande attributen kan uh, doen. Uh, je kan dus niet alleen maar de attributen die we in ons eigen onderwijs- en onderzoeksecosysteem uh, hebben gebruiken... ...maar je zou dat kunnen gaan combineren met attributen en informatie die je krijgt van bijvoorbeeld de overheid, van een webshop, van um, de zorgsector. Um, en het wordt uh, in een self-sovereign identity ecosysteem, omdat het de gebruiker is die al die informatie verzamelt, een stuk eenvoudiger om die informatie te kunnen combineren. Je kan het namelijk simpelweg aan de gebruiker overlaten om dat combineren te doen. Een traditionele oplossing, uh, en dat is eigenlijk ook bijvoorbeeld wat SurfConnect nu implementeert, is dat je een proxy-infrastructuur maakt. Maar een groot nadeel is natuurlijk dat die proxy, die moet eigenlijk al die gegevens binnenkrijgen om ze weer door te kunnen geven. En die weet dus ook alles over die gebruikers. En dat levert allerlei uitdagingen op van het feit dat, een, eh, om te beginnen dat dat een SPOF is, hè, dus een, een single point of failure, maar natuurlijk ook allerlei uitdagingen rondom eh, GDPR en AVG. En wat is gebleken uit onze pilots, of in ieder geval, we hebben de indruk dat je op basis van de, uh, een aantal van de implementaties die er nu zijn, in staat bent om door uh, techniek en policy goed te combineren, dat je een decentrale uh, identity-infrastructuur zou kunnen bouwen die flexibel, schaalbaar en toch ook heel betrouwbaar is. Nou, wat zijn nou use cases voor self-sovereign identity? Uh, ik kom eerst met een aantal use cases um, uh, meer um, in de buitenwereld, uh, zeg maar even, buiten onze sector. Een heel mooi voorbeeld is de Career Wallet. Dat is een, uh, een project van de Rabobank, waar ook Duo Randstad en NCOI in betrokken zijn. Um, en uh, zoals de titel waarschijnlijk al suggereert, het is een, bedoeld als een platform waarin je uh, al jouw diploma's, maar ook je cv-informatie, al je accreditaties... Uh, op een makkelijke manier bij elkaar kan brengen en ook op een makkelijke manier weer kan doorgeven aan de partijen waarbij dat nodig is. He, wij staan natuurlijk als onderwijsinstellingen, staan wij een beetje aan het begin van die keten. Je hebt een aantal diploma's, die zou je in die career wallet kunnen stoppen. En als je dan later uh, bijvoorbeeld uh, via Randstad uh, ergens wil gaan werken, uh, dan geef je die informatie door en dat heb jij onder controle. Waarom vinden deze partijen dit nou zo interessant? Omdat het aan de ene kant uh, een enorme mogelijke kostenbesparing oplevert als je dit vergelijkt met... De analoge manier van het uitwisselen van dit soort informatie, ook het rondsturen van pdf's, is nog steeds erg bewerkelijk. Maar tegelijkertijd is er in dit self-sovereign-identity-systeem niet per se één dominante partij die eigenaar is van al deze data. Juist omdat het bij de eindgebruiker blijft liggen, blijft het een open, een open systeem en een open ecosysteem. Een andere plaats waar hier met heel veel interesse naar gekeken wordt is bij de douane... De Nederlandse douane en overigens ook een aantal andere Europese douanes kijken naar self-sovereign-identity oplossingen om digitale reisdocumenten uit te wisselen. Misschien heb je het nieuws gevolgd recent, maar ook de Europese Unie heeft ambities op dit vlak. En ik geloof vorige week was er het persbericht dat ze van plan zijn om een digitale wallet, een e-wallet, te maken voor alle burgers in de EU. En dat is feitelijk een implementatie van self-sovereign-identity. Wat zie je nou? Je ziet dat al deze initiatieven en al deze implementaties eigenlijk um, één trend hebben... ...en dat is dat ze uh, werken aan het centraal zetten van die gebruiker. Um, je ziet die trend terug bij de overheid, uh, bij de uh, regie op gegevensscenarios, ...bij de digitale bronidentiteit die er gaat aankomen. Je ziet het in de, in de zorg, met mij, edu uh, sorry, uh, edu met, edu en, uh, sorry, met mij en nut... En ook uh, in uh, onderwijs uh, zijn we aan het nadenken over uh, uh, zulke soort oplossingen met EduMei. Um, ik, ik wil graag even Henny Bultstra van Duo aan het woord laten, die betrokken is bij de Career Wallet, om uh, een kort uh, uh, idee te geven over hoe hun daarin staan. Jullie willen de studenten natuurlijk de regie geven Absoluut. de vaardigheden die ze hebben. Absoluut. Bezit. Ja, dat is echt een, uh, een trend van de, van de afgelopen jaren. Uh, ik wil nog even benadrukken dat een uh, blockchain. Uh, technologie is die dit mogelijk maakt. Er zijn natuurlijk meerdere technologieën. He, er zijn ook andere ontwikkelingen zoals uh, bijvoorbeeld Edumai is een ontwikkeling die in Nederland plaatsvindt. Regie op gegevens. Maar ze gaan allemaal inderdaad over hetzelfde, namelijk dat je de burger of de student weer de regie geeft over haar, uh, zijn of haar gegevens. Heel mooi is het inderdaad dat jij zelf uh, bijvoorbeeld in een wallet je eigen gegevens kan delen met wie jij uh, dat maar wil en dat je ook zeker weet dat ze betrouwbaar zijn. Oké, okay, ik gaf wat voorbeelden over uh, uh, use cases in, de in onze omgeving. Wat zijn nou de use cases die direct aan onderwijs en onderzoek zouden kunnen raken? Um, en dit zijn er een aantal waar we bij SURF naar gekeken hebben... en waar we nog steeds over aan nadenken zijn. Uh, aan de ene kant accreditatie en badges. Um, we hebben natuurlijk uh, edu-badges als dienst bij SURF. Um, je zou je kunnen voorstellen dat je zelfstandig als gebruiker... Uh, accreditaties en badges, uh, kan inladen in je wallet en die op een later moment kan gebruiken. Een beetje in analogie naar de career wallet zoals die uh, net ook al uh, naar voren kwam. Persoonlijke licenties is een ander voorbeeld en hier hebben we ook een pilot mee gedaan. Um, sommige instellingen nemen SurfDrive af voor, de hele, uh, voor hun hele doelgroep, voor alle studenten en medewerkers. Sommige instellingen doen dat niet, maar soms willen die gebruikers dan toch SurfDrive kunnen gebruiken. En we zochten naar een flexibele manier om die licentieinformatie aan de surfdrive Drive dienst te kunnen geven. En we hebben een SSI-oplossing, in dit geval IRMA, gebruikt om die licentietoken, laat ik het zomaar even noemen, aan de student of aan de medewerker uit te geven, die hem dan vervolgens zelfstandig door kan geven aan SurfDrive. Drive. Een ander project waar we in betrokken zijn is het nadenken over het inzetten van SSI voor toegang tot data en diensten voor onderzoekers. Over... Uh, ik zal direct in, de, in mijn voorbeelden uh, nog uh, laten zien hoe dat in praktijk zou, gaan, zou kunnen gaan uh, voor een pan-Europees project. Maar een van de andere zaken waar bijvoorbeeld ook over na wordt gedacht, uh, ook binnen onze instellingen al, is... Kun je uh, uh, SSI gebruiken om te registreren dat een bepaalde onderzoeker het recht heeft om bepaalde data uh, te mogen gebruiken? Uh, vaak zie je dat bijvoorbeeld voor medische data er een medische ethische commissie is. Uh, die moet toestemming geven. Nou, stel dat je die toestemming... Uh, aan, die, aan die onderzoeker uitgeeft en dat hij die in zijn wallet kan opslaan... om later op een ander moment aan te tonen dat als hij bijvoorbeeld bij uh, uh, de storage-oplossing van Sarah komt... dat hij daar wil, uh, kan laten zien, ja hoor, kijk, hier is het bewijs dat ik toegang heb tot deze informatie. Uh, in mijn breakout werd het ook al even aangehaald. Uh, ook EduID is een oplossingsrichting uh, waar... ...inzetten van SSI-achtige toepassingen voor de hand lijkt te liggen. Bij e streven we er al naar om de gebruiker veel meer in controle te laten zijn. Daar worden ook informatie verzameld vanuit verschillende systemen. En het, zou, het lijkt heel erg interessant om na te denken over of we daar een SSI-oplossing kunnen inzetten. En laat dit vooral vandaag een uitnodiging zijn aan jullie in de zaal, virtueel in de zaal... Uh, als jullie ideeën hebben, uh, zet ze in, uh, in de Slack, uh, in de chat bedoel ik, sorry. Uh, want wij, leren, wij willen heel graag weten of er ook oplossingen zijn, andere dan deze, uh, die jullie interessant vinden en waar jullie over met ons samen zouden willen nadenken. Goed, wat hebben we binnen SURF al gedaan uh, rondom Self-Sovereign Identity? En ik wil er een paar zaken uitlichten. Uh, we hebben uh, gekeken naar uh, IRMA, een van de technologieën die uh, self-sovereign identity implementeert. Um, we hebben gekeken naar uh, ledger-based uh, SSI. Ik uh, vertelde net al even dat zo'n registry kan je implementeren op basis van een blockchain. En we wilden weten, werkt dat nou echt en hoe werkt dat dan? Um, en ik wil even een uh, project uitlichten wat we in de context van Géant doen. Uh, samen met andere NREN's kijken we naar uh, gebruik van SSI voor gedistribueerde toegang voor onderzoek. De uh, IRMA Pilot. Misschien moet ik even kort uitleggen wat IRMA is. IRMA staat voor I Reveal My Attributes. En het is een uh, attribuutgebaseerd authenticatiesysteem. Waarbij het dus eigenlijk niet gaat om uh, wie je bent, maar over wat voor informatie jij bewijs kan leveren dat je dat hebt. Um, het is ontwikkeld uh, uh, in Nederland, uh, bij, uh, in Nijmegen. Um, en uh, tegenwoordig is het onder beheer van de Privacy by Design Foundation. Het wordt op dit moment actief getest door veel organisaties, Surf inclusief... ...maar ook commerciële partijen en ook verschillende takken van de Nederlandse overheid kijken hiernaar. Zowel gemeentes als de Rijksoverheid. We hebben eigenlijk twee pilots uitgevoerd. Aan de ene kant is op dit moment een IRMA gateway gekoppeld aan Connect, En dat betekent dat als jij als instelling dat toestaat... ...dan kun je deze IRMA gateway openzetten, aanzetten... ...en vanaf dat moment kunnen gebruikers van jouw instelling... ...hun SurfConnect-gegevens, de gegevens van jouw uh, Identity Provider, in IRMA inladen. En daarmee dus uh, op een later moment bij andere diensten die ook IRMA gebruiken, inloggen. <coughs> een andere pilot die we hebben gedaan, en die noemde ik net al, was het idee om persoonlijke licenties te kunnen leveren... ...voor SurfDrive via SurfSpot. Um, en dit model werkt natuurlijk generiek. Um, uh, zodra uh, je een, een partij hebt die een licentie kan uitgeven, wij gebruiken hier SurfSpot... Uh, kan je die licentie aan die gebruiker geven, kan die gebruiker die, die licentie in zijn wallet laden... en uh, op een later moment naar die dienst gaan en aantonen dat hij inderdaad het recht heeft om die dienst te gebruiken. Nou, hoe werkt dat dan, het inladen van uh, instellingsattributen uh, in IRMA? Uh, ik heb een kort filmpje daarover. Je ziet hier aan de linkerkant de, de mobiele device, uh, de IRMA-app. Aan de rechterkant, het is een beetje klein helaas, uh, zie je de, um, uh, de webapplicatie... De IDP om precies te zijn. We gaan kijken naar de IDP van de Universiteit van Harderwijk. De gebruiker moet natuurlijk eerst bewijzen dat hij überhaupt student of medewerker is van de Universiteit van Harderwijk. Dus hij moet inloggen met zijn gewone inlogcredentials zoals hij altijd gebruikt om ook om, om voor SurfConnect in te loggen bijvoorbeeld. Op dat moment blijken er een aantal gegevens beschikbaar te zijn: naam, e-mail, het feit dat hij medewerker is. En vervolgens presenteer je met een QR-code deze gegevens aan de IRMA-app aan de linkerkant. Het kan trouwens zijn dat dat voor je de kijkers thuis rechts is. Je ziet dat de gebruiker deze informatie nu in de app heeft geladen. Hij krijgt nog een overzichtje en keert dan terug naar het overzichtsscherm van zijn app. En je kan ook zien dat daar ondertussen al wat meer kaartjes ingeladen zijn, zoals een kaartje van LinkedIn en ook een kaartje waarmee hij een gevalideerde e-mail heeft. Als je gaat kijken naar die uh, implementatie van die registry, dat fundamentele trust anchor. Bij Irma vertelde ik al dat dat gedaan wordt met een centrale uh, infrastructuur, een centrale database, laat ik het zomaar even simplistisch noemen. Maar je zou er ook een gedistribueerde ledger of een blockchain voor kunnen gebruiken. En wat we bij Surf wilden weten is hoe werkt dat, hoe uh, ver uh, is die technologie, hoe matuur is die technologie, zouden we dat kunnen gebruiken? Um, daar hebben we uh, eind vorig jaar een uitgebreide studie naar gedaan. Uh, de link uh, staat, zie je hier ook in de slide. Het is een vrij lijvig rapport geworden, kan ik zeggen, waarin we naar van allerlei aspecten kijken. Usability, de technologie, de schaalbaarheid. Uh, in conclusie, uh, ja, al onze use cases uh, kunnen we uitvoeren. De technologie is nog niet altijd helemaal volwassen, vonden wij. Uh, met name revocatie en de gebruikersinterfaces en ook de schaalbaarheid... zijn wel echt aandachtspunten waar we rekening mee zouden moeten houden... als we dit uh, voor het echi zouden willen gaan doen. En zoals ik al zei, op surfnl surf.nl.s.s.i. kun je uh, dit rapport vinden. Um, en ik wil even uh, opnieuw een kort filmpje laten zien. Um, dit is dus in feite een totaal andere technologie onder water. Uh, het is nog steeds S.S.I. Maar je zal zien dat het qua gebruikersbeleving heel erg sterk lijkt. Links weer de app van de gebruiker. Rechts um, uh, een webapplicatie. En wat je hier ziet gebeuren is dat er eerst een koppeling wordt gemaakt tussen de webapplicatie en de app van de gebruiker. Dat de gebruiker vervolgens gevraagd gaat worden om bepaalde informatie te leveren. En de, in de linker interface, uh, de webapplicatie, um, uh, vanuit onze technische demo uh, uh, zie je nu bijna alles gebeuren en zie je alle logs bijna live uh, langskomen... Er wordt een proof request gemaakt voor een aantal uh, gegevens, in dit geval een person entitlement, uh, sorry, een edit person affiliation. Die, dat proof wordt verstuurd naar de app van de gebruiker. Die ziet uh, binnenkomen dat er een, een vraag is om het leveren van bewijs. En die gebruiker kan nu zeggen van, nou dat wil ik doen. Hij kan ook kiezen om het niet te doen. Uh, dan vinkt hij de attributen uit, dan heeft hij waarschijnlijk vervolgens geen toegang natuurlijk, maar hij heeft wel die keuze in ieder geval. En de gebruiker besluit om door te gaan en die informatie te leveren. En vervolgens zie je in de applicatie aan de andere kant zie je, uh, de nieuwe informatie beschikbaar gekomen. En je ziet ook dat het niet helemaal foutloos ging, uh, want er komt opeens een vage foutmelding. Dit was precies een van de uh, argumenten en de problemen die wij uh, uh, merkten. Een laatste voorbeeld, uh, wat op dit moment in het Cian-project wordt uitgevoerd in de Trust and Identity Incubator... ...is onderzoek naar het gebruik van SSID voor toegang tot onderzoeksdiensten. Juist in die grote pan-Europese samenwerkingen zie je dat wetenschappers vaak informatie uit verschillende soorten bronsystemen nodig hebben. Aan de ene kant de instellingsidentity provider, dat bewijst dat deze persoon echt betrokken is bij die instelling. Daarnaast is er vaak een zogenaamde research AI... En eigenlijk legt die research AI, en SRAM is overigens een voorbeeld van zo'n research AI... ...die legt vast wat nou de rollen en de rechten zijn van zo'n persoon eh, binnen de onderzoekssamenwerking. Soms heb je ook nog additionele informatie nodig. Je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld een ORCID-identifier of eh, bijvoorbeeld een BIG-register of iets vergelijkbaars. Eh, dat soort informatie, die zou je allemaal via een centrale proxy kunnen koppelen. Maar met SSI is het ook mogelijk dat de gebruiker deze informatie zelfstandig gaat ophalen bij de verschillende bronnen... ...en dat vervolgens levert op het moment dat hij toegang wil krijgen tot een bepaalde onderzoeksdienst. Ik heb opnieuw een filmpje daarvan. En in dit geval krijg je een bonus, want dit is SRAM. Dus als je hier bent en je had ook naar de SRAM-demo gewild... ...dan kun je even hier een sneak preview doen. Ik log in op de SRAM-demoomgeving. Dit is een hele simpele virtuele organisatie met maar twee gebruikers. De virtuele organisatie heet Irma demo Maar je kan wel zien dat er groepen gedefinieerd zijn... Um, als ik doorklik, ja, <laughs> uh, dat er groepslidmaatschappen zijn, dat daardoor speciale attributen beschikbaar zijn voor de gebruikers, uh, namelijk die dat lidmaatschap van die groepen schrijven. Er zijn ook diensten gekoppeld aan deze virtuele organisatie, zoals je hier ziet, waaronder de IRMA-proxy, waarmee we direct uh, de informatie van uh, SRAM door kunnen gaan geven en in IRMA kunnen laden en dus de eindgebruiker de mogelijkheid geven om die SRAM-informatie in zijn wallet te laden. Dat gaan we nu doen. Dit filmpje gaat net iets langzamer dan ik dacht. Maar goed, dan hebben jullie in ieder geval even de tijd om het rustig te bekijken. Druk maar op de knop, inderdaad. De gebruiker was nog ingelogd vanwege de vorige sessie. Je kan zien dat er heel veel informatie beschikbaar is uit SRAM... Uh, op dit moment hebben we er nog voor gekozen om niet al die informatie beschikbaar te maken... ...ook omdat er nog wat technische uh, incompatibilities zijn uh, waar we nog aan werken. Maar het patroon zal je ondertussen herkennen. Er wordt weer een QR-code gemaakt. De gebruiker kan vervolgens een aantal van de SRAM specifieke informatie inladen in zijn wallet... ...en die later ook gaan gebruiken om toegang te krijgen tot zijn onderzoeksdiensten. Goed, conclusies tot zover. We zien dat SSI... ...self-sovereign-identity duidelijk trending is. Um, het ondersteunt in technische zin een duidelijke beweging naar uh, meer regie over eigen gegevens voor eindgebruikers. En die wens om die regie uh, voor eindgebruikers te hebben, zie je overal terugkomen. In onderwijs, in onderzoek, uh, maar ook in sectoren buiten ons, zoals de overheid en in, in de healthcare. Um, wij denken dat uh, SSI hele interessante kansen biedt om uh, data te hergebruiken uit andere sectoren. En ook natuurlijk om ervoor te zorgen dat het voor die andere sectoren makkelijker wordt om met onze data te interacteren. Um, we zien dat in, uh, de, de technologie in de kern volstaat. In de verschillende implementaties die we hebben bekeken, zowel bij IRMA als bij de ledger-based uh, oplossingen, zien we dat dit gewoon werkt. En dat je inderdaad uh, heel erg privacybeschermend uh, privacy, uh, uh, persoonsgegevens kan uitwisselen. Maar we zien ook dat er uh, op diverse plekken nog uh, uh, ja, echt wel nog wat werk nodig is. Uh, schaalbaarheid, gebruikersvriendelijkheid, uh, daar zitten nog wel wat uitdagingen. En we proberen dan ook natuurlijk uh, de resultaten van onze pilots te delen met deze verschillende partijen. En waar mogelijk ook bij te dragen aan de verbetering van die, uh, van die standaarden en van die implementaties. Um, hoe gaan we verder met SSI? Nou, een van de dingen waar we op dit moment actief mee bezig zijn is dat we binnen SURF aan het nadenken zijn over wat voor rol SSI zou kunnen betekenen voor onze eigen dienstverlening. EDUID, uh, badges, uh, SRAM, uh, we hebben al wat voorbeelden aangeraakt, maar natuurlijk wil je dat straks als een echte productiedienst gaan doen, dan moet je nog wel even wat, stappen, uh, wat extra stappen maken. Ook willen we, en dat doen we heel actief, eh, willen we nadrukkelijk op EU-niveau samenwerken met de andere NRENs en zelfs globaal eigenlijk. Want eh, een ecosysteem eh, zoals wij dat hebben, eh, bijvoorbeeld voor onderwijs en onderzoek, dat heeft eigenlijk voor ons alleen maar nut als we daar meteen op Europees niveau en zelfs op, op globaal niveau door kunnen pakken. Surf is dan ook een van de initiatiefnemers van een giant taskforce rondom distributed ledger technology, waarin ook distributed identity en self-sovereign identity eh, worden bekeken. We staan daarnaast nadrukkelijk ook open om samen te werken met projecten van instellingen waar je SSI-technologie wordt onderzocht. Dus als jullie eh, op dit moment in dit soort projecten betrokken zijn en je wil bijvoorbeeld surfdiensten in pilot aansluiten, dan horen wij dat graag. En dan willen we graag samen met jullie onderzoeken wat daar mogelijk is. Eh, en tenslotte overwegen we, en we horen daar jullie, graag jullie feedback op, eh, overwegen we of we eh, misschien een SSI-lab moeten opzetten, zodat het nog makkelijker wordt... Uh, voor instellingen en serve om samen te werken op dit soort technologie. Tot zover mijn uh, presentatie. En als er vragen zijn, um, en ik zie er zelfs al een paar komen, dan, uh, dan hoor ik dat graag. Ik ga alleen heel even snel naar um, mijn uh, hulp hier in de zaal vragen, want ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Nog tien minuten zelfs, hartstikke mooi. Dat betekent dat we nog ruim tijd hebben voor wat vragen. Ik ga even spieken. Wat voor soort distributed ledger denk je aan, of heb je al gekeken binnen de pilot... Uh, als je het hebt over identificatie, privacy en dataprotectie. Distributed Ledger staat niet echt bekend als snel of betrouwbaar... Uh, als, het, uh, als je het hebt over decentrale, uh, of centrale oplossingen. Ja, nou, dat is zeker dat is een hele goede vraag en dat is ook zeker waar. Um, we hebben op dit moment vooral gekeken naar blockchain-gebaseerde uh, oplossingen. Je zou een oplossing ook bijvoorbeeld op basis van Ethereum kunnen doen. Die oplossingen zijn er ook al uh, in het wild, laat ik het zomaar even zeggen. Um, uh, wat ook heel erg belangrijk is en waar wij zeker ook naar kijken is wat de, de, de zogenaamde footprint is. Um, ik denk dat iedereen uh, zich wel realiseert dat bitcoin, uh, een andere gedistribueerde uh, ledger technologie, uh, nu niet echt uh, heel erg uh, tof is voor het milieu. Uh, dat kost enorm veel energie. Um, nou, wij willen natuurlijk nadrukkelijk niet zo'n soort systeem gebruiken uh, als we dit zouden gaan doen uh, vanwege, vanwege dit uh, argument. Um, het is op dit moment wel echt... In, we staan nog echt in de beginfase. Een Ethereum-gebaseerd systeem hebben we bijvoorbeeld nog niet bekeken. Dus nou, dit soort vragen spelen bij ons zeker een rol. Dank je voor de vraag. En een andere vraag of een opmerking. Als je wil overleggen met een persoon, dan kun je er zeker van zijn... dat er ook daadwerkelijk de persoon voor je hebt en niet een fake. Ah... Ja, dat is, uh, dat is een goed punt. Kijk, een van de, van de cruciale uh, onderdelen van ieder identity management systeem... ...is natuurlijk dat je een goede koppeling hebt tussen uh, aan de ene kant... ...de identiteit van die persoon, zoals je die digitaal weergeeft... ...en aan de andere kant, uh, als je die informatie dan eenmaal digitaal hebt opgeslagen... ...je moet er dus borgen dat dat, dat, dat, dat proces goed loopt. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar onze SRAM, sorry, naar onze... Uh, sterke authenticatiediensten, dan zie je dat die koppeling heel sterk, doelbewust heel sterk gemaakt wordt. Daar uh, moet iemand van de instelling, een mens dus, vaststellen dat uh, de sterke, het sterke authenticatiemiddel op een fatsoenlijke manier gekoppeld wordt aan de, aan de gebruikersgegevens. Uh, en dat probleem dat blijft. Ook bij SSI uh, heb je dit probleem in potentie. En je moet er dus inderdaad voor zorgen en ook afdwingen dat deze koppeling heel sterk is. Hoe kun je ervoor zorgen en afdwingen dat de diensten niet meer attributen vragen dan noodzakelijk? Dat is ook een supergoeie vraag. En juist inderdaad, wanneer het natuurlijk die eindgebruiker zelf is die keuze kan maken, dan zou dat verleidelijk kunnen zijn. Um, en je ziet nu vaak, en bij Surf Connect zie je dat ook heel nadrukkelijk, dat daar ook een beetje een... Nou, laat ik het onderbiedig politierol uh, gespeeld wordt door de instelling en door, door SurfConnect in, in dat samenspel om te voorkomen dat er te veel informatie uh, wordt uitgewisseld. Ik denk dat het goed is om je te realiseren dat fundamenteel de dienstverlener de verantwoordelijkheid heeft, de eindverantwoordelijkheid heeft, ook juridisch gezien. GDPR zegt heel duidelijk dat je niet om meer informatie mag vragen dan nodig. Um, <tossimus> Natuurlijk, er zullen dienstverleners zijn die die randjes opzoeken, uh, maar dat zullen ze nu ook al proberen. Um, op dit moment bieden de meeste SSI-platformen geen mogelijkheid om eh, het gebruik van attributen eh, nader eh, te beperken. Maar dit is zeker een van de dingen waar we wel over nadenken. Eh, kun je dat implementeren? Is dat wenselijk? Je moet je namelijk ook realiseren dat zodra je dat doet, je misschien wel een deel van de charmes van self-sovereign identity weghaalt. Namelijk als je zou zeggen, ja, dit soort attributen mag je alleen maar in dit hele specifieke scenario gebruiken. Wat is dan nog de meerwaarde van die gebruiker daar zelf regie over geven? Maar ja, dit is, een, dit is moeilijk. Dit is een, geen hier is geen eenvoudig antwoord op helaas. Dit moet je zorgvuldig wegen. Is het voor een gebruiker eenvoudig zo'n wallet te verhuizen naar een nieuwe telefoon? Ja, dat ligt heel erg aan de implementatie, moet ik heel eerlijk bekennen. Die wallet-implementaties verschillen heel sterk. In sommige gevallen wordt er heel goed, is er heel goed nagedacht over hoe dit moet. In sommige gevallen is daar nog niet zo goed over nagedacht. Uh, het meest eenvoudige scenario is natuurlijk altijd, en dat zou ook optreden als je telefoon gestolen wordt... ...want dan kan je niet meer migreren, is dat je de hele boel blokkeert en dat je als het ware overnieuw begint. Dus dat je even overnieuw uh, je gegevens ophaalt. Zolang jij niet al te veel gegevens hebt, is dat een realistisch scenario. Ik denk zelf dat uh, we ook zullen moeten toewerken naar scenario's waarbij je op een of andere veilige en betrouwbare manier... Uh, ...een soort backup kan maken van de informatie die je in je wallet hebt. En dat je die tijdelijk even offline kan parkeren bijvoorbeeld. Uh, maar uh, ik zeg er meteen eerlijk bij dat op dit moment uh, niet alle implementaties uh, dat hebben... ...en dat er ook zeker nog geen interoperabele -operab standaard is om dat te doen... ...waardoor je bijvoorbeeld uh, van wallet zou kunnen wisselen op een makkelijke manier. Goeie vraag. Uh, het antwoord is helaas dat dat uh, technisch gezien makkelijk is. Je kan de gebruiker opnieuw de route laten doorlopen en opnieuw langs alle uh, zogenaamde issuers sturen. Maar of dat de optimale en meest gebruikelijke vriendelijke methode is, ik denk het nog niet. Als er nog andere vragen zijn, dan hoor ik ze graag. Zo niet? Dan wil ik je in ieder geval hartelijk bedanken... ...voor het bijwonen van deze sessie. Ik ben bereikbaar op niels.vandijk.surf.nl. Mocht je mij willen e-mailen met vragen of iets vergelijkbaars... ...dan kan je dat natuurlijk doen. Er is zelfs nog een vraag. Hoe houd je de oplossing zo simpel dat iedereen deze kan gebruiken... Op, een, op, enig moment, nee, op dit moment klinkt het nogal complex, zeker voor een stratenmaker of cashier. Ja, aan de ene kant ben ik dat met je eens. Aan de andere kant zie je wel, bijvoorbeeld gedreven door de banken, dat het gebruiken van apps en het scannen van QR-codes om ergens toegang toe te krijgen... wel steeds meer commonplace aan het worden is, zoals, ik dat, zoals ze dat in het Engels zeggen. Dus ik denk dat het deels ook wel gewenning wordt, maar je hebt absoluut gelijk... Uh, dat uh, de gebruikersvriendelijkheid uh, uh, moet echt heel hoog zijn van, uh, van zo'n soort systeem. Want inderdaad, uh, iedereen uh, moet dit soort systemen kunnen gebruiken, anders, uh, anders heb je er eigenlijk niks aan. Je kan naar... Ah, uh, uh, en nog een vraag. <laughs> Hartstikke mooi. Maar nu moet ik wel op de tijd gaan letten. Ik denk dat dit de laatste is. Een opmerking ter informatie. Europees gezien, vanuit het project voor een EU-wallet... Voor burgers, EBSI is ook al een onderzoek naar DLT gedaan voor goede uh, uitkomsten. Oh, dat is een project voor goede uitkomsten en adviezen. Ja, we zijn op de hoogte van, uh, van EBSI. En zeker een tip om daar eens in te duiken als je verder gaat in de pilots. Nou, dank uh, voor, deze, voor deze hint. Uh, we zijn uh, eigenlijk dat uh, Europese project, uh, of die, die uh, giant taskforce waar ik het net over had, de Distributed Ledger Taskforce, Een van de dingen waar uh, actief... Uh, uh, uh, ...in samengewerkt wordt, is uh, EBSI. Um, en, uh, en dat is dus een van de onderdelen uh, waar we in die taskforce nadrukkelijk... Uh, ...met de andere NRENs, met de andere server van Europa naar kijken. Dus uh, ja, we houden dit zeker in de peiling. We, zijn, we hebben nog twee minuten, hoor ik. Dus ik zou nog een laatste vraag kunnen beantwoorden, als die er is. Geen vragen meer, dan ga ik gewoon afsluiten. Ik dank jullie allemaal... Kijk op uh, surf.nl. SSI voor uh, verdere informatie, voor de rapporten die we tot nu toe hebben geschreven en voor uh, de andere uh, pilot-informatie. Dank jullie wel.